hoeven we nog uit te leggen wat Photoshop is. Het is zodanig ingeburgerd dat we er een werkwoord voor hebben. Je kan er ongelooflijk veel mee doen en het is ook gewoon superleuk. Maar mocht je niet goed weten hoe je ermee van start kan, wel, dan gaan wij je helpen. In deze tweedaagse opleiding gaan we eerst wat uh, basisinzichten verschaffen over het digitale beeld, maar ga dan meteen praktisch van start met lichte fotoretouches. Het opknappen van beeldkwaliteit, slimme kleuraanpassingen en eenvoudige combinaties van verschillende beelden, om maar een paar dingen te noemen. We zetten je ook uh, meteen van start met de niet destructieve werkwijze. Lijkt je dit allemaal wat? Schrijf je dan in voor de opleiding Photoshop Basic.